Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, alles is op Roosje. Hé hey, Joyce, alles is op. Hé hey, Joyce. Morgen komen we er weer. Ho, oh, Joyce! Hé hey, Roosje! Hé hey, Black Jack! Ho, Annabel! Hé Annabel! Hé! Hé Black Jack!